Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de... Leuk dat jullie kijkt naar een nieuwe video. Even een kleine introductie. Ik heb hooikoorts en ik ben nog nooit thuis gebleven, omdat ik hooikoorts heb. Maar in dit geval, in deze situatie waar we nu in zitten, iedereen wel bekend, twijfel ik. Dus blijf ik maar thuis. Maar wat hierna komt zijn leuke beelden om te lachen. Oh, en trouwens, die video van Toos. Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dat mens kan totaal niet met die camera omgaan. Dat de helft van de hoofd. Stop mij. Ik bedoel, dat mag natuurlijk niet zeggen, want ze moet bij mij weer schoonkomen maken. Hè? Waarschijnlijk uh, gaan jullie haar vaker zien, want uh, ik dacht dat ze het wel leuk vond. En als jullie het leuk vinden, doe even een uh, blauw duimpje omhoog. Geniet van de video. Mensen, ik ben aan het nagenieten. Kijk, daar sta ik. De hele show staat erop. Op YouTube. Het is een video van anderhalf uur. Maar ja, wat moet je anders hè, als je in quarantaine zit? Nou, gewoon lang uit uh, op je bedbank. Dus ja, dan kijk ik maar. Het is zo geweldig. Er zijn mooie foto's gemaakt die worden gedeeld. Er is een dikke video gemaakt die wordt gedeeld. Dus alles wordt voor je vastgelegd. En dat kreeg iedereen in het koor. En, en die er maar aan meegewerkt hebt, die, die krijgen daar de links van. en zo. Dus je krijgt heel leuk, mooi naslagwerk om het nog eens te beleven. Ik, ik zit me kapot te ergeren aan deze pluk hier. Kijk, dat kan niet. Maar ja, wat wil je ook als je net uit je bed komt, En Dan zit het niet uh, zoals het moet, hè, jongens. Tenminste, uit je bed. Ik ben er nog niet eens uit. Ik ben ook van die professionele foto's die gemaakt zijn... een uh, soort van uh, video aan het maken. Ja, een soort fotoalbum, zeg maar. Een digitale fotoalbum. Is mij gevraagd, maar ik was er stiekem wel zelf mee bezig, want dat vind ik natuurlijk enorm leuk om te doen. Er gaat ook weer heel veel tijd in zitten, maar het leuke daarvan is, 7 maart was natuurlijk uh, die show. Die week daarop had ik mijn vlog klaar, dus toen konden we er weer van genieten. Die week daarop was de officiële video klaar, die ik dus net heb gezien. En dan hoop ik dus aanstaande zaterdag die fotoalbum klaar te hebben. En dan heb je zo over een paar weken verspreid elke keer dat je het weer kan genieten. Pff, was het maar al 27 februari 2021. Ik heb zoveel in mijn hoofd dat ik denk van... Oh, dat zou ook leuk zijn voor daar. Ik heb zelfs Ojeen een mail gestuurd. Dat zou me echt heel gaaf lijken. Want Marcel Visser, de Marshall Visserband die daaraan meedeed. Die heeft met, samen met Ojeen bij de beste zangers ook samengewerkt. Dus... De kat die ligt hieronder, kijk. Wacht, kijk, waar zit die? Waar zie je Daar. push. O, push. Daar oh. is die cookie. Vindt die leuk, zo verstopt. Maar goed, dat lijkt me dus echt super gaaf dat hun meedoen hieraan. Ja, ik heb ze via Facebook en uh, uh, Messenger een bericht stuurt, ja, niet geschoten is altijd mis, toch? Ja, misschien ga ik toch nog even naar buiten, hoor, want dat zonnetje schijnt zo, zo lekker. Trouwens, ik moet sowieso een boodschapje doen, kijken of er nog wat over is voor mij. Gewoon, vandaag de was buiten hangen. Hé, Koek? Dat is even lang geleden. Oh ja, en ik heb twee nieuwe plantjes voor de deur. Kijk. Zijn ze niet nice? Jawel, ze zijn wel nice. Toch? Ja toch, kat? Nice. Hé, hey, maar dat is lekker. Mijn eerste wasje weer buiten. Althans, de dekbedshizzle. Uh, die plantjes, die moeten nog opgehangen worden. Hè? Die komen daar, ergens. Zo, aan de muur. Denk ik. Nee, dat weet ik niet. Kijk, zie je, want anders krijg je dat. Deze kat, die eet ook uh, plant. Dus die gaan we ophangen. Die en die. Allebei aan de muur. Superleuk. Ik vind het leuk. Ja, kom dan maar binnenkat, want zo warm is het niet. Hop, kom. Het zonnetje schijnt wel, maar het is best nog wel fris. Hè? Ja, Sukkel, dan zit je vast aan die tas. <lacht> Onafscheidelijk Koekie en de tas. Ja, wat nu? Hoe even de rugzak. Help me dan, zegt hij. Nou, in deze quarantaine tijd gaan wij even de natuur opzoeken, mijn zoon en ik. Wij, uh... oh, we zien al die troep op de achtergrond. Oh ja, whatever. Hij heeft een nieuwe telefoon gekregen en die gaan we even testen. En misschien zien jullie daar ook wat beelden van. En ik zit verkeerd te kijken, ik zit daar te kijken, met het lampje zit daar. Ik ben lekker bezig. Wij gaan even naar buiten, want uh, van quarantaine word je ook helemaal stapelgek. Maar de natuur trekt zich daar helemaal niks van aan, dus wij gaan even lekker naar buiten. een muts op. Deze muts heeft een muts op. Ik moet ik even zeggen waar ik heen moet. Um, hier waar we net ook langs reden. reden. je verder? Ja, waar je net besloot om verder te gaan zoeken. Oh, daar moet ik nu weer terugzetten. Ja. In plaats van zwart. Ja, zwart op jacht naar de bevert oh oh ja nou moet je kijken ik zie de, daar wel een omgegeten zie jij hem ook boomstam leerzaam bij Mirjam vlogt wel als het moet kunnen we wel 20 minuten onder water blijven dat is even lang als een rondje wandelen om het beverbos. Loper zie ik alleen maar een eend. En een tent daar. Ik ga daar even kijken. Man man man, het is lekker weer. Het is echt lekker weer. Oh. Ah, nou ben ik niet zo groot, maar dit is wel heel en donker ook. Holy crap, hoe kom ik uit? Oh, er zit een deurtje hier. Oh nee, ik vind het eng hoor. Dat is veel te donker. <laughs> Dat ga ik niet doen. Gadverdorie. <laughs> huh. Waar ben jij? Nee. Oh nee. Oh ja. Oké, okay. oh god. Is dit de binnenkant van zo'n uh, dinges? Oh, maar ik zie geen bevers. Maar, Misschien zijn ze niet thuis. Nee, hier mag je ook niet. Hé, nee. Oh, hier zou hier, je hier het, het moeten kunnen zien doorheen. Als dat niet vies zou zijn. Nou, dat was leuk geweest dat je hier wat kon zien. maar... Nee, nou. nee zit er niet in. Nou. Dat waar we dus net waren was een kunstburgt. Daar zaten we in. Hier is onze burg nagebouwd zodat je ook even binnen kunt kijken. Het is wel wat krap, dus maximaal vijf personen tegelijk. Geen herrie maken. Oh, uh, dat hebben we dus wel gedaan anders geven we niet thuis. Sorry Bevert, we hebben je wakker geschud, denk ik. Pfff, wat een avontuur. Jups, jups. Vogeltjes. Nou, er worden leuke foto's gemaakt met de nieuwe telefoon van mijn zoon en die ik zien zie jullie dan. nu. Verplicht gesloten, maar ik heb dorst. We de wc. Al is altijd tijd naar de wc. En ik heb honger. Het kind komt in ons naar boven. Kijk, een draaimolen. Eens kijken hoe misselijk we kunnen worden. Nou, dat gaat zo gebeuren denk ik. Nou, ik ga... Oh, vergoed, God. We gaan hard, hè? We gaan hard! We gaan onze mannen! Ik ga in Als ik zeg stop moet je stoppen, dan spuug ik je onder. Nee, richt maar de andere kant dan. Oh god, ik vind dit vind dit al erg. Nee! Oh. Voor een mens, echt niet. Ja, voor jou blijkbaar. Je draait een mensje van 50 uh, met hoeveel uh, pk in de rondes. Lekker ja, okay, joh. Misschien is bij? Ik ga dus mezelf drukken. Dus, uh... Beetje rustig door met je moeder. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ik ging helemaal zo naar achteren en me, ik voelde mijn rug van boven naar beneden kraken daardoor. Oh. Ja, echt serieus. <sighs> nou niet. Voor en ik heb iedereen wakker gezet. Alle vogeltjes en visjes zijn we wakker. Dat is echt te gillen, joh. Kijk, dit is meer mijn tempo. Oh, rustig, goed. Um, volgende toestel. Nou, mijn rug is dusdanig gekraakt dat het net lijkt alsof ik bij een chiropractor geweest ben. Jongen, jongen, jongen, even bijkomen. Kabelbaan, oh, ook Kabelbaan. Maar dat vind ik wel cool. Ga <laughs>